Hoi, mijn naam is Berbe van der Zee, ik ben 20 jaar oud en ik studeer communicatie en multimedia design op het NAL. Ik maak kans om het nieuw gezicht te worden van Leeuwarden Studiestad. Dus wil jij dat ook? Stem dan op mij!